Het installeren van een WordPress website binnen cPanel is heel eenvoudig. Ga eerst naar je cPanel controlepaneel. Scroll naar beneden zodat je de optie WordPress voorbij ziet komen. Klik hierop. Selecteer nu de optie installeren. De versie staat automatisch ingesteld op de meest recente versie. Dat is ook de recente die we willen installeren. Verder kunnen we de website een naam geven. Een omschrijving. Kunnen we kiezen voor een gebruikersnaam. En gebruik alsjeblieft geen admin. Want het is heel hackersgevoelig. Voelt je naam en achternaam. En genereer een wachtwoord. Bijvoorbeeld dit. Sla deze gegevens goed op. Want zodra we op volgende klikken, zul je deze gegevens niet meer zien. Vul hier je e-mailadres in, bijvoorbeeld info Ad. De taal van de website staat automatisch ingesteld op Nederlands. Je kan het aanpassen naar bijvoorbeeld Engels. Verder heb je de optie om een aantal plugins alvast in te installeren, waaronder de Classic Editor. Als je nog geen ervaring hebt met WordPress, raad ik je aan dit niet te installeren. Heb je dat wel, dan kan je het fijner vinden om de klassieke editor, zoals je hem kent van voor WordPress 5, te installeren. Maar dat hoeft dus niet. Je hebt extra opties, maar die zijn optioneel. Die staan standaard automatisch voor je ingevuld. Onder andere de database naam, de prefix, maar ook de optie om hem automatisch bij te werken. kunnen hier geregeld worden. Dit is allemaal optioneel. Verder kan je hier een template alvast voor installeren. Ook dat hoeft niet, maar mag wel. Zodra je geïnstalleerd hebt, kan je het achteraf alsnog instellen. Klik nu op Installeer. De website is nu geïnstalleerd. Je kan hier inloggen om je website te bekijken en bij te werken. Bekijk ook onze andere handleidingen voor het gebruik van WordPress. De installatie is nu voltooid.